Dit gedicht draag ik op aan jouw mensen. Jouw mensen maken jouw organisatie. Jouw mensen zorgen ervoor dat jouw producten en of diensten uitblinken. Jouw mensen plaatsen jouw klanten op een voetstuk. Jouw mensen zijn jouw ambassadeurs. Maar wat doet jouw organisatie wanneer jouw mensen niet jouw mensen kunnen zijn? Wanneer zij niet zijn het beste uit zichzelf kunnen halen wanneer jouw mensen niet zichzelf kunnen zijn wanneer jouw mensen niet een positieve bijdrage kunnen doen aan jouw bottom line. Jouw mensen zijn jouw ambassadeurs Jouw mensen zetten jouw klanten op een voetstuk. Jouw mensen zorgen ervoor dat jouw producten en of diensten uitblinken. Jouw mensen maken jouw organisatie. Wat doet jouw organisatie voor jouw mensen? Vivian Aqua, Workplace Wellness Advocate.